welkom vandaag gaan we weer knutselen en we gaan een uh, mooie clown maken en eigenlijk uh, behalve de basisdingen mag je eigenlijk zelf bepalen welke kleuren dus um, zorg dat je een stift hebt een potlood weet veel gummetje natuurlijk een lijmstift en een schaar daarnaast heb je twee volledige vellen nodig zoals je ziet heb ik gekozen voor blauw en ja, roze. daarnaast heb je een aantal reststukjes nodig. Ik heb gekozen voor een geel bloemetje, maar je mag zelf een andere kleur kiezen. Een rode neus en een oranje mond. Je zult zien dat ik zo meteen weer andere kleuren ga gebruiken. Zo creatief kun jij ook zijn dat je je eigen kleur gebruikt. We gaan beginnen met het gezicht. Dan hebben we gelijk het grootste gedeelte. Ik heb daarvoor een blauw papiertje gepakt. Maar jij kunt natuurlijk een ander papiertje pakken. Wat we gaan doen met het blauw papiertje is de hoekjes eraf halen. Meer hoeven we eigenlijk niet te doen. Dus ik maak, of ik teken, bochten. Dat kan je natuurlijk ook doen met iets simpels, als bijvoorbeeld de pot van de suiker. Of een flesje, of wat je zelf toevallig daarvoor hebt liggen. En dan kun je ook rondjes maken. Dat je dan ook met het suikerpot doen. Zo. Ja, de rondjes ga ik er afhalen. Restpapiertjes met restpapier uiteraard. En dan kan het zijn dat je denkt van, ik vind het wel een heel gezicht. En wat je dan kunt doen, is aan de onderkant, dus alleen aan de onderkant, de bocht groter maken. En als je daar een hulpmiddeltje bij nodig hebt, kun je bijvoorbeeld een, een, een bord dat je bij het avondeten gebruikt gebruiken. En dan leg je het bord erop en dan maak je de cirkel eromheen. Dus dit stukje hoef je niet te doen. Maar het maakt je gezicht wel net even iets ronder. En dat is misschien leuker. Dus het is naar je eigen smaak. Ja. Dan heb ik dus een iets ronder gezicht. Ja, dat gezicht, daar kun je oog op maken, een neus en een mond. Voordat ik dat ga doen, ga ik echt uit de pet maken. En de pet, dat is juist het mooie, die mag niet al te symmetrisch zijn. Het is een clownsmuts. Dus die moet juist eigenlijk niet symmetrisch zijn. Waar ik mee begin, is een klein rondje hier. Zo, een half rondje. Dat doe ik ook aan de andere kant van het papier. Hier ook een klein rondje. Ga ik hier tussenin? Doe ik een licht golvende lijn tekenen? Zo. En aan de bovenkant een grote ronding. En die kun je maken zoals je wil. Dus je kunt hem iets smaller maken, je kunt hem iets breder maken. En daarmee bepaal jij het uiterlijk van jouw klaar nou, Je kunt het echt een bolletje maken. Zo. Maar je kunt hem ook heel smal maken. Dat je bijvoorbeeld. Zo goed. Maar je kunt ook een tussenvorm doen. Dat het bijvoorbeeld hier heel dik is. En dat je hier een dimpel bovenin hebt. Het kan allemaal. Nou, ik ga er nu voor kiezen om de dimpel te gebruiken. Dus ik ga eerst het hoekje uitknippen. Als je trouwens iets uh, steviger papier in huis hebt, is dat misschien handig voor de twee hoofdkleuren. Ik zag dat uh, in de reacties sommige mensen met karton werken. Dat is natuurlijk een stuk steviger. Uh, maar het ligt er ook een beetje aan waar je het voor wil gebruiken. Als je hem alleen maar op de muur wil plakken, dan heb je een dun papier natuurlijk genoeg. En dan is het voor het uh, dan is dikke papier eigenlijk een beetje een van... Uh, mijn centjes. Maar als je hem ergens wil ophangen, bijvoorbeeld aan een waslijn, achtig idee, dan is dit papier misschien weer wel leuk. Omdat het dan toch een stuk steviger is. En dat papier maar allemaal bij de restjes. Zo. Dan heb ik het clownshoofd. Met de muts erbovenop. Nou, dan heb ik dus een groot gedeelte. Het <laughs> lijkt eigenlijk wel een beetje op het haar van Marge Simpson. Um, dan ga ik met de details werken. Dan heb je een bloemetje. Twee ogen, neus en een mond. We beginnen bij het simpelste. Dat is de neus. De neus pak je een rood blaadje voor. En deze neus, die ik hier op het voorbeeld heb, is iets groter dan mijn lijmdop, maar dat maakt niet uit. Ik pak een hoekje. En ik teken een cirkel rondom mijn lijmdop. Dan weet ik dat het een cirkel is. Zo. En dan kan ik hem mooi uitknippen. Zoals altijd knip ik een klein stukje uit. En ga dan pas echt knippen. Dan heb ik iets meer bewegingsvrijheid. Dat vind ik fijn. En voilà. De neus hebben we. Zoals dus je ziet plak ik het allemaal nog niet gelijk op. Want ik wil een beetje kijken hoe de verhoudingen zo meteen zijn. Dan um, gaan we een neus maken. En laat eens gek doen. Een gele mond. De mond is ongeveer zo breed. Kun je zelf bepalen hè? hoe breed de mond is. Zo. Dan heb ik een mond getekend. Lijkt een beetje een banaan. Eerst even het papier kleiner maken. Zo. En dan knip ik hem uit. Een mond. Nou, dan kun je ervoor kiezen om twee ogen in dezelfde kleur te doen of uh, twee verschillende ogen. Heb ik in mijn voorbeeld heb ik uh, twee dezelfde ogen gedaan. Dus ik denk dat ik nu twee verschillende neem. En dan een oranje, een beetje huidskleur oranje en een groen. Dan kan ik natuurlijk twee keer gaan knippen, maar ik kan ook gewoon één keer tekenen. En dan dubbel knippen. Um... Zo, en Ik wil zo min mogelijk knippen, dus ik heb me zo tegen het randje aan. Doe het andere papiertje doe ik er tegenaan. Zo. Dan hoef ik maar één keer te knippen. En dan heb ik twee keer precies dezelfde vorm. Als je natuurlijk twee keer een dezelfde kleur hebt, en dan vouw ik het papiertje natuurlijk gewoon dubbel. Kijk, en nu heb ik twee verschillende kleuren ogen. Um, dan pak ik het zwarte papier, want ik wil natuurlijk de pupillen ook nog gaan maken. Ik neem er een klein stukje af. Zo. Dan vouw ik hem dubbel. Gewoon een heel netjes dubbel vouwen. En dan knip ik een klein beetje af, zodat hij recht is. En zo, recht aan de onderkant. En dan doe ik er een boogje in. En zo. zie dat hij zo niet helemaal recht is. Zo, dat nu wel. Dan knip ik hem over het boogje. En nu heb ik een dubbele pupil. Dan knip ik knip het nu nog even in het midden, netjes over het lijntje. En dan heb ik twee pupillen voor mijn ogen. En zo, dan is het gezicht in principe klaar. Dan moet ik alleen dat bloemetje noemen. Het ja, bloemetje had ik op het voorbeeldje op geel. En ik vind het eigenlijk wel een mooie kleur voor een bloemetje. Dus ik pak nog een keer de geel. En voor een bloemetje is altijd een mooi trucje. Dan uh, teken je een. Ik weet niet of jullie het allemaal goed kunnen zien. Zo. Teken je een rondje. En dan teken je allemaal van die kleine oogjes, net als we met die hadden gedaan. Die teken je zo eraan vast. Die zie je zo meteen niet, want die zit aan de andere kant. Maar dan heb je wel een hele mooie bloem voor bovenop. je bovenop. Ze hoeven niet allemaal even groot te zijn. Denk eraan, het is een clown. Dus het moet grappig zijn. Zo, nou, Ik snij weer een klein stukje af, want dat hele papier meedraaien vind ik onzin. En dan ga ik hem netjes uitknippen. Jullie weten inmiddels, hè, als het uh, bij jullie iets langer duurt... Ik heb al geoefend. hè. Zet gewoon even de video op pauze. Soms moet je ook dingen een paar keer uitproberen. Het lukt niet altijd de eerste keer. Dan heb je een paar video's terug bij mij ook gezien. Dat ik eens een keer opnieuw moest beginnen. Of iets bij moest knippen. Of eigenlijk extra af moest knippen natuurlijk. Een bijknippen kan helemaal niet. Zo. En dan heb ik de bloem. Die kan je natuurlijk groter of kleiner maken wat jij wil. Je kan hem een klein rood hartje maken. Um, je kan nog een, uh, een, een hartje op zijn wang doen, of een zonnetje, of nou, heel veel dingen. Maar ik ga nu eerst deze dingen bij elkaar plakken. Ja. Eerst deze maar eens bovenop het oog. En doe ik een beetje aan de linkerkant. En doe ik hem bij de andere doek een beetje aan de rechterkant. En zo. Het oog zit natuurlijk nog niet vast, maar we gaan eerst de mond doen. Flink wat lijn erop. En plakken. Zo, een rode neus, net boven de mond, en dan het oog, en het andere oog, Upsala. niet hoe de tafel placht, Patrick. Zo, oeps, Ja, zo. En dan de bloem. Kan je natuurlijk groter en kleiner maken hoe jij het wil. Een beetje weer aan de bovenkant van het gezicht. Je natuurlijk de pet op plakken. Die mag een beetje scheef. En Recht is natuurlijk niet leuk bij een klauw. Zo een beetje extra lijn erop. Zo. Daar een beetje redelijk goed vast. Ja hoor. Oké, okay, nou dan is onze clown eigenlijk in principe klaar. Maar nou, je kunt natuurlijk allerlei dingetjes doen om te versieren. Dan kan je een, een, een, een hartje knippen. Dan kun je die erstekenen, maar ik ga het even snel doen voor jullie. Als voorbeeldje. Zo. Die kunnen we er nog bij doen. Zo. Zwang Of Ja, iets minder goed gelukt, maar of een uh, zonnetje, huh. een zonnetje, zo of een... een maan en, en zo kun je natuurlijk nog heel veel meer dingen bedenken die erop kunnen dus ik zou zeggen veel knutselplezier